Ja, ja. Goed slapen Zullen we het doel ook al proberen uh, te bedenken wat ons doel is? Dat, dat is ja. Het is natuurlijk wel een beetje breed, want we werken aan zoveel verschillende dingen. Nou, bijvoorbeeld Mathilde heeft uh, dat ze strak en zacht wil kunnen dansen oh, en dat ze nou, kunnen dat afwisselen. Dat past helemaal bij het uh, handen. Ja, daar moet je dus zijn. Ja, dat is Dus het niet gewicht naar voren, maar gewoon dicht op tot de plek. Nog een keer. Eén, Eén laatje. lastje. Eén laatste. Oké. Okay. Adem in. Bij jullie omhoog, adem in. hoog. En aan de Yes. En dan niet dat voorste beetje. Oefen het even allemaal even zo.